Om een backup te maken van je Google-account ga je naar takeout.google.com. Scroll helemaal naar beneden. Klik daarna op Volgende stap. Klik op Export maken. Standaard staat alles goed ingesteld. Je krijgt nu een mail dat Google voor je aan de slag gaat. Deze mail ziet er zo uit. Als de backup klaar is, krijg je wederom een mail. Deze mail ziet er als volgt uit. Klik op de link. Download starten en vul je wachtwoord in. Je hebt nu de gelegenheid om de backup te downloaden. De inhoud van de backup kun je openen met WinRAR. Zoals je ziet wordt iedere dienst uitgelicht. Je agenda staat erin, je Google Drive-bestanden, je e-mail en je contacten. Verder zul je ook je favorieten of je YouTube filmpjes erin terugvinden. En dat is hoe Google Takeout werkt en wat je ervan kan verwachten.